Want Hij zal hun ongerechtigheden en hun schuld dragen. Voor velen van ons geldt dat onze grootste probleem is dat we onszelf niet leuk vinden. Ons vervormd zelfbeeld maakt het lastig voor ons te geloven dat God ons zou kunnen liefhebben. Jarenlang worstelde ik met dit probleem. Ik besteedde 75% van mijn tijd aan het proberen mijzelf te veranderen maar alles wat ik deed was mezelf uitputten, terwijl de duivel mij voortdurend schuldig liet voelen. Ik voelde mij nooit goed genoeg. Jesaja 53 vertelt ons dat toen Jezus voor onze zonden stierf, Hij ook onze schuld droeg. Hij hield zoveel van ons dat Hij de prijs betaalde, zodat wij niet meer hoefden te lijden onder de vreselijke gevoelens van veroordeling. Als we tot God gaan en oprecht vragen ons te vergeven, doet Hij dat. Dus is er geen reden om in veroordeling te leven. God heeft je lief. Hij wil dat je dat gelooft en dat je het altijd ervaart. Hij wil ook dat je vrij van schuld en veroordeling bent. God zegt dat je goed genoeg bent. Accepteer dat vandaag en leef een leven van overwinning. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, uw Zoon heeft mijn schuld en straf genomen en in Christus ben ik goed genoeg. Vandaag geloof ik dat en ik weiger te leven met de last van schuld en veroordeling. Ik vraag om en ontvang uw vergeving voor mijn zonden. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè?